Taxi, taxi. taxi Joris. nou. Waar gaan we heen? Weet ik veel? Jammer leuk. Ik kom niet uit de regio, dus ja, zal, ik vind alles leuk. Zal ik je de regio laten zien? <laughs> ik vind alles leuk. Hoe drink je de koffie? Ja, zwart. Nou, daar staat het in. En een heel gezond mandarijntje, ja, denk je wel. We hebben je gevraagd wat je, wat je, wat je lekker vindt. Wat je een mandarijntje, ben je altijd zo gezond? Nee, ik, ik ben echt een Bourgondie namelijk. Ik ben dol op lekker eten en drinken. Ja. Maar ik ben sinds half juli wel begonnen met uh, wat gewicht verliezen, dus ik, uh, ik, ik, ik snoep gewoon niet meer. Je bent en... op uh, gezondheidstoer? Ja, de gezondheidstoer noem ik het. Uh. Miranda de directeur financieringen. Sinds? Ja. Sinds wanneer ook alweer? <laughs> 1 april pas. maar je bent super kort hier, hè? <laughs> het was geen grapje. <laughs> <laughs> hey, maar uh, directeur financieringen, kun je even uitleggen wat financieringen doet? Wat is dat? Bedrijfsonderdeel binnen Bovema? Het bedrijfsonderdeel binnen mij, ik bel ondertussen met trouwens momen aan de rijker, ja, maar. Maar, uh, het, Dat is het bedrijfsonderdeel binnen mij wat enerzijds activiteit heeft in het bemiddelen in de verkoop van financieringen. Dus dat noemen we het intermediair bedrijf uh, voor financieringen. Het dus financiering daar, voor consumenten is het dan. Ja, voor ja? consumenten. Dus daarmee helpen we de dealerbedrijven de auto van hun klant te financieren. Ja? Uh, en dat doen we dus niet als kredietverstrekker maar als bemiddelingsbedrijf. Dat is één tak van sport. De andere tak van sport is dat wij uh, leasemaatschappijen, dat zijn veelal dealer leasemaatschappijen, dat we die financieren. Uh, dat noemen we funding, leasefunding. in ja. Volksmond. Uh, dat doet BFM, dus dat is de werkmaatschappij BFM. Bedoel, en dan bij financieringsmaatschappijen, staat dat dan voor hè? Ja, dat is ook echt een eigen juridische entiteit. Ja. En dan hebben we een juridische entiteit die heet Care ja. en daarin doen we het beheer van uh, leasemaatschappijen. Dus dan moet je je voorstellen als jij een eigen leasemaatschappij zou hebben, dan bellen wij voor jou je debiteuren, dan doen wij voor jou je boekhouding. Ja, ja. Dat noemen wij voor jou het objectmanager in de administratie. Dus als er onderhoud of schade plaats moet vinden, worden allemaal geregistreerd op, op een auto, op een object. Ja. Dat houden wij allemaal bij en daar hebben we een heel team van mensen voor zitten. En, en je noemde het uh, dealer-leasebedrijven. Dat zijn dan eigenlijk autobedrijven die hun eigen lease-wagenpark uh, ja. uh, hebben. Of lease... Kun je een ja. voorbeeld geven? Daarbij ik zal een voorbeeld geven. We hebben de en Ziel Autogroep. Dat is in uh, Zuid-Holland. Een hele grote dealergroep met veel verschillende merken. En die heeft een eigen leasemaatschappij. Die heet Forward Lease. Ja. Dus aan de voorkant doen zij zelf uh, de klantenwinning. Ze maken de offerters. Ze kopen de auto's in. Ja. Alleen wij doen de hele mid-office en back-office. En onder de mid-office versta ik de acceptatie van klanten. Ja. Want wij kijken wel met de leasemaatschappij mee welke klanten haal jij uh, binnen en zijn dat verantwoorde klanten. Ja. Uh, daar ging het namelijk in het verleden nog wel eens mis. Ja. Dus dat zijn we anders gaan doen. Dat de klanten waren die te veel schade leden, waardoor wij eigenlijk uh, wat nou, geld kosten. Die zich misschien zelfs wel bezighielden soms met wat crimineelachtige ah, activiteiten. Niet. Ja, okay. en daar wil je niet mee geassocieerd worden. Dus nee. dat is anders. Hè. Ja. Dus wij weten nu wat de leasemaatschappij aan boord haalt. Want ja, at the end financieren wij die auto. Ehm. Um, dus dat is het stukje mid-office en het back-office zit echt op het moment dat de auto eenmaal rijdt bij de klant. En dan de klant gaat natuurlijk voor onderhoud of die heeft soms een schade. Nou, dat regelen wij ook allemaal weer op de achtergrond. Ja, ja. En de lease kan altijd meekijken. Dus die kijkt mee in de systemen. Dus zij kunnen wel alles van hun klanten weten. Ja. Maar ze hoeven, nou ze hebben wel de lust maar niet te lasten. En als op, wij de telefoon zeggen. opnemen en we zien dat het voor forward lease is, dan zeggen we niet hallo met careful maar dan zeggen we ja. met forward lease. Ja, klopt. Kijk. Hey, en hoeveel hoe van dat soort uh, bedrijven hebben we, van, de, van, van dat soort dealer lease bedrijven? Nou zeg maar om en bij de 50. Ja, ja, precies. En er zitten grotere tussen en ook wat kleintjes tussen. Ja. Hey, je, je werkt hier sinds 1 april, zei je. Ja. Um, um, um, hoe, hoe gaat zoiets? Hoe ben je bij bavé mij terechtgekomen? <laughs> um, ja, nou, ik werd benaderd door een headhunter. Oké, okay. um, want je zat nog ergens anders? Ik zat er ergens anders. Ik zat bij uh, Santander, een uh, grote bank, uh, eigenlijk worldwide, hè, Spaanse bank. Ja. Um, en in Nederland waren zij met name actief op uh, een stukje captive financiële dienstverlening. Dus wij werkten daar voor de merken Volvo, Kia. Hyundai, Mazda, onder andere. Ja, dus je zat al wel aan de automotive, ik zat, dat? Ja, ja, dat heb ik eigenlijk mijn hele leven gedaan. Dus ik, ben, uh, ik kan nooit iets anders dan auto's en geld, denk ik. Maar goed, dat zeg ik dan altijd, maar ik hoop dat dat niet zo is. Ja. <laughs> ik kan ook lekker koken, trouwens. <laughs> um, maar daar zat ik en ik werd op een gegeven moment benaderd door... Um, een van de toehoorders en headhunter je is eigenlijk iemand die gewoon personeel zoekt in ja. opdracht van een ander bedrijf. Ja. Dus ik werd benaderd. Um, en in eerste instantie, als ik heel eerlijk ben, dacht ik, jeetje, bovee mij. Dat die hoort bij BOVAG. Dat ze allemaal in mijn ogen was dat een beetje saai en grijs. Terwijl ja. ja, Santer echt een heel commercieel bankbedrijf is en uh, volop in beweging. Um, nou, dat is denk ik geen eerlijke judgment. Maar dat was wel het eerste wat in me opkwam. Ja. Dus in eerste instantie had ik ook dacht ik, nou nee. Nee, dank u. Dank u. Um, nou, toen ik toch wat meer de diepte inging, dacht ik, ja, lijkt me eigenlijk toch wel heel, uh, ja, lijkt me toch wel heel leuk. Een bijzonder bedrijf, heel erg in beweging. En dat was wat ik meekreeg. Hoe, hoe zag je dat dan? Want als je, nee, dank u, uh, ga, ga maar verder, je, je zou ook gewoon weer terug naar je werk kunnen gaan. Maar jij hebt je wel verdiept daarna? Ja. Uh... ja, ik ben het jaarverslag gaan lezen. Oké. Okay. Um, en ook eigenlijk even weer alle nieuwsberichten langs op Automotor van Leij, wat is er nou allemaal een beetje gebeurd in de, in de afgelopen 2, 3 jaar met Bovema. En toen dacht ik, ja dit bedrijf is wel in beweging. En toen moet ik ook bekennen, toen zag ik dat uh, Mas van Steenis in de RVB uh, zat. En uh, Mas is in die zin uh, een oud collega van mij, want wij hebben samen ook bij Volkswagen Paul Venetian Services gezeten, al heel lange tijd geleden. Ja. Uh, en toen dacht ik, ja. Um, als Mas er zit, dan moet er toch ook wel wat leuks uh, zijn. Ja, ja. <laughs> en dat was een beetje de aanleiding om uiteindelijk toch het eerste gesprek te gaan doen en dat was ook met Mas uh, en met Ruud. Um, van HR? Ja, van ja. HR. En uh, ja, toen hoorde ik natuurlijk, uh, gingen we wat meer de diepte in over uh, wat er allemaal speelde. Uh, en ook specifiek, niet alleen bovendien mijn groep, maar ook binnen mijn bedrijfsonderdeel. En toen dacht ik, ja, hier kan ik natuurlijk wel prachtig mijn, uh, mijn kennis en in kwijt. En ik denk dat het voor jullie wel belangrijk is om te weten, bij Santander was ik alleen maar commercieel verantwoordelijk voor de business. Dus was ik commercieel directeur. Ja. En dit was voor mij natuurlijk ook een nieuwe rol, een brede rol, waarin ik ja, uiteindelijk heel plat gezegd uh, leider werd van drie BV's en moet zorgen dat die gaan floreren. En dat is niet alleen commercieel, maar ook operationeel, ja, dus, dus gewoon hoe het werkt? operationeel, maar ook risk management, ja. dat omvat ook het stuk HR, hè, laten we personeel en organisatie, wat, wat heel belangrijk is. Ja. Ja, dus denk ik denk de combinatie van al die facetten. En ook dat het uiteindelijk wel eens weer een heel ander businessmodel was dan wat ik gewend was. Ja. Ja. Um, dus daar zaten twee, twee inhoudelijke uitdagingen voor mij in dat ik dacht, nou dat maakt de moeite waard om naar Nijmegen te komen en is een prachtige omgeving. Ja, dat dus. zie je nou wel. Ja, nee, we gaan weer zoeken even de natuur op. op ja. Dat lekker. Goed. Hey, ja, wat, wat voor leider ben jij? In drie woorden? Uh, ik denk dat ik een empathisch, resultaatgericht leider ben. Dat is maar twee woorden. Ja. ja. Je mag die derde ook nog invullen of is dat niet eens nodig? Nee. Is lichtvoetig je... al? Nee, <laughs> ja, lichtvoetig. Ja, nee, maar ik. Ja, vind ik vind het belangrijk dat empathie zit vooral in betrokken zijn. Ik geloof wel heel erg uh, in samenwerken met een, een team en daarin ook echt leider zijn. Dus besluiten durven nemen. Ik ben ook echt gewoon besluitvaardig. Dus misschien is het besluitvaardig het ja, derde woord. Ah, mooi, ja. Vind ik wel, uh, ja. Ik ben niet bang om besluiten te nemen. Ik uh, vind het wel belangrijk om mensen daarmee op reis te nemen. Dat ze begrijpen waar het besluit vandaan komt. Ja, ja, dat je niet alleen het besluit deelt, maar ook gewoon waarom dat besluit... Ja, uh, is context genoemd. geeft en probeert het breder plaatje te schetsen voor iedereen. Dus niet alleen voor mijn MT. En dat doen we bijvoorbeeld door... Nou, vind ik het ook zo belangrijk door medewerkersbijeenkomsten te houden. Hè. Die staan volgende week weer uh, op de rol. Ja, dat doe je voor je 60 medewerkers. En dan, ja. wat, wat doe je daar dan allemaal? Nou, ze echt meenemen in uh, hoe, gaan we, hoe gaat het strategisch, hoe gaat het met de business. Ja. Uh, hoe gaat het in de markt, hè? dus ook iets meer vertellen van hoe ziet de wereld buiten mij eruit, want ja. dat is leuk om te weten. Um, hoe gaat het financieel met ons, hè? Doe, hoe is ons financiële huishoudboekje, doen we het goed met elkaar, uh, zijn er dingen waar we op moeten letten? Grappig trouwens, Denk ik heb ooit de Vierdaagse gelopen, dus ik herken een aantal Ja, dan is dit dag, <laughs> dag vier is dit ja. volgens mij. Dit gaat naar de Via Claudiola gaat dit. Ja. Maar even terug naar die medewerkersbijeenkomsten. dus het financiële huishoudboekje, de strategie, een business update, maar ook vooral waar gaan we de komende maanden op focussen. Um, ja, en ik vind het belangrijk, en de een vindt dat natuurlijk leuker dan de ander, ja. um, maar ik vind het belangrijk dat mensen van elkaar weten wat, wat doet iedereen, wat is belangrijk de komende tijd. Um, ja, en dan snappen mensen ook beter waarom ze dingen aan het doen zijn en volgens mij wordt je werk dan leuker. Dus ik vind vooral ook werkplezier belangrijk, want ik geloof als iedereen met plezier naar zijn werk gaat, of zoveel mogelijk met plezier naar zijn werk gaat, uh, ja, dat de resultaten vanzelf komen. Ja, wat, wat zorgt voor werkplezier? Jij, zei, jij zegt net eigenlijk van weten waar je, net, weten waar naar je toe gaat met z'n allen. Ja. Wat ja, je doelen stelt, zijn er nog meer aspecten waar je aan voldaan moet worden? Ja, verantwoordelijkheid krijgen, uh -huh. uh, betrokkenheid creëren. Um, en dat, dat geeft werkplezier, maar ook inderdaad uh, ja, met elkaar interesse in elkaars privéleven, dus open. Ik denk dat ik. Behoorlijk open ben ook open over wie ik ben en hoe ik leef. En uh, uh, interesse in de mensen. Als iemand het moeilijk heeft. Uh, um, en degene die die luistert weet waar het over gaat. Maar ik ga geen namen noemen. Ik vind het bijvoorbeeld tof als iemand zegt tegen mij: Ik kom binnen. En ik vraag op maandagochtend: Hoe was je weekend? En iemand durft te zeggen: Nou, niet zo best. Ja, ja. En je zou wel kunnen zeggen: uh, Oh, hartstikke goed. En dan je ja. door. Uh, maar hij zegt: Niet zo best. Nee, en dat, vind ik, dat vond ik zo stoer. En ja. dan denk ik: Nou, hartstikke fijn. En dan droog ik iemand tranen en heb ik een bemoedigend woord, maar dat, weet je, en dat hoeft, ik hoef dat niet van iedereen en ik ga ook niet bij iedereen op de koffie of zo, maar ik vind het wel fijn als er vertrouwen is, want dat is zo belangrijk en dat creëert ook werkplezier, dat je naar iemand toe durft te gaan, dat je iemand zegt van joh, zakelijk allemaal leuk en aardig, maar joh, ik zit hier of daar mee, kan ik daar ook voorbij terecht, nou vind ik ook een belangrijke rol ja. en dat is ook een onderdeel denk ik van werkplezier, hè? vertrouwen. Ja. Hey, zes maanden geleden ben we gestart. Ja. Als je nou terugkijkt, is, dan, is, het, is het geworden wat je, wat je hoopte dat het zou worden? Want dat is natuurlijk altijd spannend, ik kan ik me zo voorstellen. Ja, zeker. Het is denk ik voor het team spannend en voor mij spannend. Hè? Dus het is uh, voor verschillende stakeholders spannend. Um, het is zeker. Ik heb het heel erg naar mijn zin en um, ik denk uh, dat de de plannen die we hebben die gaan goed en voortvarend. We zijn vooral nog steeds bezig het fundament verder te versterken. Mensen in hun kracht te brengen. En ook uh, samen met CBG te kijken, waar liggen nu de eerste scoringskansen. We hebben ook alweer de eerste prospect echt op kantoor gehad. Ja, CBG is commercie, ja. dus uh, je werkt ja. samen met commercie aan klanten, ja. en, en nieuwe klanten. Ja. ja, ik heb hun natuurlijk hard nodig om uh, te helpen onze propositie buiten te verkopen en de bestaande business ook te behouden. Ja. Um, ja, en het doet ook super goed, en dat zie je ook binnen de organisatie. Dat als er weer een nieuwe prospect die daadwerkelijk interesse heeft, die op kantoor komt voor een demonstratie van de systemen. Uh, ja, weet je, dat geeft je ook weer trots. Ja, ben je weer super blij, want dan zit je in die opgaande lijn. Oh. Ja, en op je vraag: heb je nou je zin? Ja, ik moet naar mijn zin. Ja, dan niet, ja. Weet je, het is. Gewoon fijn dat je zoveel waarde kan toevoegen in korte tijd. Ja ja, ja precies. Dat vind ik fijn. Ja. Uh, ja, daar krijg ik energie van. Mooi. En wat heb jij nog te leren nu in je werk? Nee. Oh, je bent gewoon een ervaren directeur. Ja. Ik kan maar... Uh, uh, ja, wat, wat heb jij nog te leren? Uh, wat kan ik leren van boven mij? Ik denk dat ik veel leer van de transformatiefase waar jullie in zitten. Waar we in zitten hè? Ja in zitten uh, en en hoe ik daar in mijn steentje kan bijdragen los van mijn eigen bedrijfsonderdeel daar ben ik wel een beetje naar op zoek ik merk dat ik dat vind dat ik dat zelf nog niet helemaal genoeg uh, doe maar kun je kun je uitleggen waar waar wij zitten in een transformatiefase ja. wat betekent dat voor jou als in wel... Nou, dat er hoop gebeurt op het organisatievlak. Hè? Dus, dus mensen, maar ook uh, veel tegelijk. Dus hoe ga je, hoe manage je dat stuk veel tegelijk? Hoe hou je uh, de kudde bij elkaar en de neus dezelfde kant op? Ja. Um, hoe ga je, hoe zorg je dat er ook executie komt? Hè? Dus, dus dat, dat we het ook afmaken. Ja, dat, dat, uh, er zijn goede plannen, maar hoe zorg je dat je ze ja. ook uitvoert samen? Ja, ik denk dat daar een stuk, uh, ja, daar kan ik denk ik... Ik, ik vind dat ik daar zelf in mee kan participeren. Maar ik zoek nog een stukje hoe. Dus daar, daar zit dan voor mij ook een leerkurve in. Ja, ja. Hey, uh, we hebben een muziekje voor je. Oh ja. Gaat heel hysterisch. Ik we hem even nemen? opzetten. <laughs> ik ga hem even opzetten. Ja. Gaan we eens even kijken wat het is. Is dat zacht? Ja. Dit happiness. Ja. Waarom heb je dit nummer uitgekomen? <laughs> Vele redenen. Ik heb er best over nagedacht. Hè? Want dit is natuurlijk niet spontaan, hè mensen. Er was nog van tevoren gevraagd. <laughs> Zeker. Maar... <laughs> Allemaal goed voorbereid. Het, ik... was, het was happiness van Alexis Jordan. Ja, dat even voor. Nou, ik had al aangegeven dat om twee, nou, meerdere redenen. Eén, uh, happiness. Ik ik ben een positief ingesteld mens. Dus het reflecteert een beetje de, de, de energie en de drive die ik heb. En geloof me, ik ben ook echt wel En <laughs> Anders mogen jullie allemaal mijn mannen en mijn kinderen bellen. Die weten <laughs> dat ook. Dus ik ga niet rooms doen aan de paus. Maar wel super optimistisch. En ja, daar ben ik blij ook mee dat ik zo bedraad ben. Want dat is ook niet iedereen gegeven. Oh, ja, dus, uh, dus dat is één. Dus de titel reflecteert happiness. Er zit natuurlijk iets in over auto's. Nou, Dat reflecteert naar waar ik in werk. Harry, uh, Harry, Harry quick, quick, quick. Ja, step on the gas. Hè? Nou, ja. dat is ook een beetje, ik hou van gas geven. Um, ik ben best wel een, een doener en, uh, en snel in de executie denk ik. Dus dat ook. Dus dat zit er ook in. En wat zit er nog meer in van mezelf? Ja, dat is: dit is. Ik heb ook twee. Uh, ik heb één dochter en één bonusdochter. En daar hou ik net zoveel van als van mijn eigen dochter. Dus met die twee meiden stond ik in de puberteit op dit nummer ook. Allerlei uh, dansjes te doen. Gelukkig hadden we toen nog geen TikTok. Um, <lacht> en wij zijn ook. Wij gaan elk jaar met een vriendengroep op vakantie. En dit was ook een beetje. Is een tijd lang ons uh, nummer. Dan gaan we uh, naar Ibiza. Lang weekend. En huren we naar huis. En dit. Ja, dit is ook zo'n dansnummer waar. Dit hoort een beetje ook daarbij dus het heeft ook allemaal hele mooie herinneringen. mooie herinneringen uh, en het was vanuit het jaar dat ik Hans uh, Pieter mijn partner van nu daar ben ik uh, uh, 14 jaar mee nee ik moet goed nee liegen 11 jaar mee samen en dat was uit die tijd dus dat ah, nou, zit ook nog uit. iets heel romantisch en sentimenteels bij. Wow. <laughs> nou. hey, en uh, voor nieuwe mensen wat voor wat voor personen wat voor mensen passen erbij boven mij mm. Jeetje, dat vind ik wel een hele ingewikkelde vraag. Wat voor oh. mensen passen er bij Bobeen mij? Ja, omdat ik vind dat ik ga zou labelen of stikken. Ik zou zeggen, er is eigenlijk plek voor iedereen. Het ligt er alleen uh, op welke plek. En als ik even seks Want je hebt gewoon ook altijd mensen nodig die wel gewoon steady het werk blijven doen wat er moet gebeuren. Ja. En die zijn heel fijn. Ja. Die zijn heel betrouwbaar. Dus voor de en die basis. zijn. Ja. ja. dus ik vind. Um, en ik wil niet uh, een soort van, ja, ik denk wel, heel fijn is dat er ook mensen komen die niet bang zijn voor veranderingen. Die, die een stuk marktkennis meenemen. Die, en wat je natuurlijk wel ziet, dat bij een mij, maar goed kan. Dan praat ik wel een beetje voor mijn eigen bedrijfsonderdeel. Hè. Dus ik weet niet zo goed hoe dat bij een verzekeraar is of hoe dat bij Autotrust is. Dus laat ik wel even voor mijn eigen bedrijfsonderdeel spreken. En er zit een hele loyale personeelsgroep die, die al jaren hiermee bezig uh, is. Um, en ik denk, het is best wel... Er komt ook wel wat nieuw bloed nu binnen en ik denk dat in het begin iedereen even denkt, jeetje, wat gaat er allemaal gebeuren? Maar nu krijg ik wel terug dat mensen zeggen, oh wat leuk, ik vind het leuk dat we op deze manier met elkaar aan de gang te gaan. Ik vind het leuk dat we, uh, dat we dingen anders gaan doen. Ja, ja, want wat is dan op deze manier aan de gang zijn? Want dat is anders dan vroeger het geval was blijkbaar. Ja, mensen uh, ook op teamniveau meenemen op hun reis. Hè? Dus, ja, ja, ja, precies. Uh, Niet alleen maar dagelijks hun eigen werkzaamheidjes nee, uh, doen. maar ook even tijd nemen. Hey, wat zijn nou momenten dat je s'avonds thuiskomt en uh, denkt van dit was echt een goede dag. Ik ben echt een be wel, wel een beetje trots op mezelf dat we deze dag gehad hebben. Kun je eens een concreet voorbeeld geven? Um, ja, dat is toch als je met elkaar een succes kan vieren, denk ik. Hè. En uh, als ik even voor mezelf uh, spreek, hadden we die onlangs. Hè, met onze aandeelhouder, dus de Raad van Bestuur is dat. Ja. Um, hebben we Per kwartaal uh, nou, leggen we, eh, leveren we eigenlijk een rapportage op. Of hebben we een presentatie over hoe we ervoor staan. Um, en ook um, wat onze plannen zijn en wat we gedaan hebben de afgelopen periode. Wat onze plannen zijn voor de komende tijd. en onze financiële voorkast eruitziet. Um, nou, met z'n allen gebouwd aan die presentatie en aan het einde van die presentatie kregen we terug van de RVB dat ze het een mooie presentatie vonden, dat het een goed, hè, dat we op de juiste weg en uh, nou, eigenlijk ook een go op wat we gevraagd hadden hey. uh, en toen dacht ik, ja weet je, dan ga je wel, ja dan ga je weg en ik ja, met een heel goed gevoel weg en dan elke keer een soort high five met het team, yes we did it. Ja, dankjewel voor, uh, ja, graag, voor, uh, voor de trip. Zeker.